De Belg en Garnalen. Een liefdesverhaal dat al eeuwenlang duurt. Een heel simpelweg omdat onze grijze Noordzee Garnalen waarschijnlijk tot de beste ter wereld behoren. We waren mee met de Zeebrugge 8, de boot van Rudy Praat. Als derde generatie visser vist hij samen met zijn zoon op de meest duurzame en respectvolle manier. De boot is uitgerust met twee grote netten. De zwarte bodden die aan de opening hangen trekken de netten net diep genoeg onder het zand om de garnalen naar boven te laten komen. Een zachte methode die de bodem van de zee niet beschadigt. De garnalen worden onmiddellijk op de boot gekookt met zeewater, waarna ze gekoeld worden voor de terugkeer naar de haven. Het is dankzij de passie van families zoals die van Rudy dat deze traditie wordt verder gezet aan onze Belgische kust. En dat we al eeuwenlang van deze super lekkere garnalen kunnen genieten. Grijze garnalen vind ik het lekkerst bij een smeuïge puree en een gekookt tijdje. Maar ik vind heel veel leuke recepten op de lijzen.be. Smakelijk!